...en kies je onder het kopje opties voor openingstijden. Kies voor toevoegen. Omdat de module openingstijden geld kost, krijg je eerst een overzicht van alle kosten in beeld. De module openingstijden kost eenmalig 20 euro en maandelijks 5 euro. Ik ga akkoord met de kosten en druk op ja, ik weet het zeker. Geef het tijdsgroep een naam, bijvoorbeeld reguliere openingstijden. Bij de beschrijving kun je extra informatie kwijt. Druk op stap 2. Nu kun je de openingstijden invullen, bijvoorbeeld van 8 uur tot half 6. Daarna vink je de dagen aan voor wanneer dit geldt. In dit geval kies ik voor maandag tot en met donderdag. Want op vrijdag gaat het kantoor een uurtje eerder dicht. Bij maanden geef ik aan voor wanneer deze periode geldt. Nu moet ik vrijdag nog toevoegen. Dit doe ik door op het plusje toevoegen te drukken. Hier voer ik de openingstijden in voor vrijdag. Daarna druk ik op Opslaan. Het is handig om direct een extra tijdsgroep te maken voor uitzonderingen en feestdagen. Hierin zet ik de data dat het kantoor gesloten is buiten de reguliere openingstijden om. Deze zet ik straks boven in het belplan. Om deze tijdsgroep te maken druk ik nog een keer op Toevoegen. Ik maak nu een nieuwe tijdsgroep aan. Ik noem deze feestdagen en uitzonderingen. Ik druk op stap 2. Ik ga alvast de kerstdagen invullen. Ik kies bij uren de tijden waarop ik een aparte voicemail wil laten afspelen. In dit geval is dit de hele dag, dus kies ik voor 000 tot en met 23 uur 59 omdat Kerst elk jaar op dezelfde datum is, vink ik alle dagen van de week aan. Vervolgens kies ik voor de dagen 25 tot en met 26. En de maanden pas ik aan na december. En ik druk op opslaan. Nu moet ik het belplan nog maken. Ik druk op Belplan en vervolgens op Belplan toevoegen. Ik krijg een aantal telefoonnummers als suggestie en ik klik voor het nummer die eindigt op 130 omdat dit mijn hoofdnummer is. Als beschrijving vul ik ook in Hoofdnummer. Vervolgens druk ik op stap 2. In de lege stap selecteer ik tijdsgroep en vervolgens feestdagen en uitzonderingen en ik klik op Opslaan. Nu openen zich twee opties, voldoet aan en voldoet niet aan. Wanneer iemand op een feestdag belt, komen ze uit op de voicemail voor de feestdagen. Deze voicemail had ik al aangemaakt. Ik druk op de drie stippen achter stap 1.1 en ik druk op Wijzigen. Ik klik voor voicemail en ik selecteer de juiste voicemail en ik druk vervolgens op opslaan. Wanneer iemand belt wanneer het geen feestdag is voldoet hij niet aan de tijdsgroep. Hier moet ik nog wat invullen. Hier vul ik de reguliere openingstijden in. Ik kies weer voor tijdsgroep voor de reguliere openingstijden en ik druk op opslaan. Wordt er binnen de reguliere openingstijden gebeld, dan wil ik graag dat toestel 202 gaat drinkelen. Ik klik hier achter stap 121 op wijzigen en kies voor FOIP-account 202. Nadat het toestel 202 is overgegaan, moeten er meerdere toestellen rinkelen. Ik klik onder VoIP-account op stap toevoegen en selecteer Belgroep. Ik kies voor Belgroep 401 alle VoIP-accounts en ik druk op Opslaan. Na de Belgroep moet er nog een voicemail afgespeeld worden die aangeeft dat alle medewerkers in gesprek zijn. Ik kies voor stap toevoegen. Ik selecteer hier voicemail. En ik selecteer het juiste voicemail. Belt iemand buiten de openingstijden, wil ik die ook een mogelijkheid geven om ook een voicemail in te spreken. Ik ga naar onder voldoet niet aan en vul de lege stap in met de voicemail gesloten. Het belplan is nu ingesteld, maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat gebeurt er als er gebeld wordt naar 130? Dan wordt die eerst aangeboden op tijdsgroep feestdagen in uitzonderingen. Als je op het driehoekje klikt, klapt hij uit. Ik zie dat de datum 25 en 26 december zijn geselecteerd. Belt iemand op die datum, gaat hij rechtstreeks naar voicemail feestdag. Belt iemand buiten deze datum om, gaat hij naar voldoet niet aan. Hij komt dan uit op tijdsgroep reguliere openingstijden. In de reguliere openingstijden zie ik de dagen maandag tot en met donderdag van 8 tot half 6 en op vrijdag van 8 tot half 5. Belt iemand binnen deze periode, dan gaat hij eerst over op toestel 202. Vervolgens gaat hij naar de belgroep 401 en daarna naar de voicemail. Belt iemand buiten de openingstijden? Dan gaat hij naar voldoet niet aan en gaat hij naar voicemail gesloten. Het belplan is nu ingesteld en klaar voor gebruik. Ik druk op opslaan. Bedankt voor het kijken voor de instructievideo voor het instellen van openingstijden in je belplan. Mocht je nog vragen hebben, via de chat zitten we voor je klaar, maar ook telefonisch via 050-700-9920.